Moderne auto's worden steeds slimmer en complexer. Zo omvat de elektronica in een doorsnee auto vandaag meer dan 50 onderling verbonden boordcomputers. Deze complexiteit brengt echter ook onrustwekkende beveiligingsrisico's met zich mee. Terwijl de auto-industrie door middel van standaardisatie beveiliging probeert aan te pakken, hebben onderzoekers recent nog aangetoond dat aanvallers je rijdende auto van op afstand volledig kunnen overnemen. Deze video demonstreert VOLCAN, een geïntegreerd en efficiënt framework om lichtgewicht auto-elektronica te beveiligen. Ons prototype is gebaseerd op de open-source Sankus hardware, beveiligingsarchitectuur voor kleine geïntegreerde apparaten. Onze demo simuleert een tractiecontrolesysteem, waarbij ingebedde apparaten in de wielen rotatiesnelheden doorsturen naar een centrale processor die vervolgens de wielen bijremt waar nodig. Om dit mogelijk te maken, zijn alle boordcomputers onderling verbonden door middel van een blauwe kabel. Het zogenaamde Controller Area Network, of kortweg, de CAN-bus. Twee originele dashboards afkomstig van een Volkswagen, geven de huidige snelheid weer. Een belangrijk pluspunt van Vulcan is dat het systeem toelaat dat meerdere partijen software in het netwerk uitvoeren zonder dat ze elkaar daarbij hoeven te vertrouwen. Kritische softwarecomponenten worden ontwikkeld op een gewone PC en vervolgens via een onvertrouwd distributiekanaal in het autonetwerk geladen. Tijdens de uitvoering beschermt de Sancus hardware de kritische software waarbij een cryptografische controlesom aangewend kan worden om authenticiteit te bewijzen. Het zwarte toetsenbord in onze opstelling representeert de interactie van de bestuurder met de wagen via stuur- en rempedalen. De toetsaanslagen worden verwerkt door een centrale processor, die vervolgens boodschappen uitstuurt over de CAN-bus. We onderscheppen al het verkeer op de PC om te tonen dat iedereen die verbonden is met de CAN-bus alle netwerkpakketten kan bekijken of zelfs aanpassen. Specifieke boodschappen lokken reacties uit van geïntegreerde apparatuur in de wielen of in de verbonden dashborden. Realistische aanvallen tegen auto-elektronica gaan uit van een misdadiger die willekeurige netwerkpakketten kan vervalsen. Ons systeem gaat een stap verder en beschermt zelfs tegen uiterst krachtige aanvallers die ook code kunnen uitvoeren op cruciale boordapparatuur. Het rode toetsenbord modelleert de acties van de aanvaller. Tijdens de aanval onderscheiden we de linker van de rechterzijde. De rechterzijde laat zien hoe een auto zonder onze beveiligingsmaatregelen zou reageren. We zien dat het rechter dashboard en de onbeveiligde wielen vervalste boodschappen aanvaarden die de dubbele richtingaanwijzers activeren en de motor opdrijven tot de maximumsnelheid. Onze gevulkaniseerde wielen aan de linkerzijde daarentegen aanvaarden uitsluitend authentieke boodschappen en verwerpen de vervalste pakketten. We demonstreren nu hoe ook originele autoapparatuur veilig afgeschermd kan worden. Hiervoor verbinden we een tweede dashboard met een Vulcan Firewall. Boodschappen afkomstig van het blauwe CAN-netwerk worden geverifieerd en vervolgens doorgestuurd over de gele private CAN-verbinding. Vervalste pakketten afkomstig van de aanvaller worden zo tegengehouden en een waarschuwingsindicator in het beveiligde dashboard brengt de bestuurder hiervan op de hoogte. Onze opstelling laat zien dat gevulkaniseerde softwarecomponenten nooit reageren op vervalste boodschappen. De onderliggende Sancus-processor garandeert een sterke beveiliging zo kan zelfs een uiterst gemotiveerde aanvaller de geheime cryptografische sleutels, die vereist zijn om authentieke pakketten op te stellen, niet te weten komen. Zulke aanvallers kunnen alleen nog maar de beschikbaarheid van het netwerk of van deelnemende apparaten verhinderen. Ook het blokkeren van deze laatste denial of service aanvallen is een actief onderzoeksdomein binnen de Distrinet onderzoeksgroep aan het departement computerwetenschappen van de KU Leuven. Aangezien we zowel onderzoekstransparantie als reproduceerbaarheid nastreven, hebben we onze volledige programmatuur, inclusief hardware-aanpassingen en een simulator, vrij beschikbaar gemaakt onder een open-source licentie. Voor meer info en gerelateerde onderzoeksprojecten verwijzen we graag door naar de Vulcan en Sankus websites.